als de camera dichtbij staat, ziet dat er heel anders uit dan als de camera ver weg staat en inzoomt. Dus denk even goed na over de keuze van je lens, want dat heeft heel veel invloed op de sfeer van je beeld.